Hoi! Na al het harde werk in de oriëntatie- en voorbereidingsfase kunnen we starten met het creatieve proces. De bedenkfase. We gaan ideeën bedenken. Kijk maar met me mee. Je kan alleen starten met de fase bedenken als je voorafgaande fases hebt afgerond. Hopelijk is daar een interessante probleemstelling uitgekomen en heb je zin om een ontwerp te maken dat een goede oplossing is voor het probleem. De eerste twee fases waren best lastig en als je deze hebt afgerond heb je al veel bereikt. In de volgende fases ben je te weten gekomen wat het probleem is, wat de situatie is en wat je wilt oplossen door eisen en doelen te stellen. Wat je gaat doen in de bedenkfase heet divergent denken. Van één punt uit veel verschillende ideeën bedenken met een open blik werken en zonder jezelf te bekritiseren. Alles wat je nu gaat doen hangt samen met de volgende fase, namelijk bepalen. Nu ga je veel ideeën bedenken en pas daarna, als je zoveel mogelijk ideeën hebt bedacht, ga je kritisch kijken naar de haalbaarheid van die ideeën. De bedenkfase is de moeilijkste fase, want hoe krijg je ideeën? Waar komen ze vandaan? En als ik één idee heb, hoe bedenk ik er dan nog meer? Om ideeën te krijgen moet je actief bezig zijn. Creativiteit en inspiratie komen niet als je alleen gaat nadenken en wachten. Je moet werken om inspiratie te krijgen. Als je een leeg blad voor je hebt, heb je weinig om op te bouwen en veel om over te twijfelen. Zet een streep op het papier en de ideeën komen. Een lijn wordt een rand van een kast en een kronkellijn kan bijvoorbeeld een idee geven voor een vaas. Of zoals de Spaanse kunstenaar Picasso zei, om te weten wat je gaat tekenen moet je beginnen met tekenen. Gelukkig hoef je niet alles zelf te ontdekken. Geen ontwerp staat op zichzelf. Deze tafel is bijvoorbeeld een variatie op eerdere tafels. Een ontwerp is dus op een bepaalde manier afgeleid van andere bestaande ontwerpen. Als je bijvoorbeeld een kast gaat ontwerpen, kijk je naar de onderdelen van andere bestaande kasten en pas je deze aan voor jouw ontwerp. Een kast heeft bijna altijd poten, deurtjes met scharnieren of lades. Dit zijn de bestaande onderdelen. Hoe je deze ontwerpt voor jouw kast, is aan jou als ontwerper. Jij bepaalt de vorm en de functie. Een mooi voorbeeld is hoe klitplant is uitgevonden. De Zwitserse ingenieur George de Mestral ging een keer in het bos wandelen met zijn hond. De vrucht van een klitplant bleef steken aan de vacht van zijn hond en aan zijn broek. Hij heeft er een synthetische variant van gemaakt. Uiteindelijk kon hij strookjes met haakjes en strookjes met lusjes maken die hetzelfde effect hadden als de klitplant. Hij heeft dus nagedacht over de vorm en de functie van de klitplant en deze bruikbaar gemaakt voor de mensen. George de Mestral noemde zijn uitvinding Velcro, een samenstelling van de Franse woorden voor fluweel en haakjes. Zo zie je dat ideeën overal vandaan kunnen komen. In een bedenkfase ga je een aantal activiteiten uitvoeren die je gaan helpen bij het bedenken van nieuwe ideeën. Deze ideeën zijn de basis van hoe je ontwerp er straks uit gaat zien en gaat werken. Succes bij het bedenken!